Ik zat samen met mijn faction in de base van de buren. Toen we te horen kregen dat er een faction raidable was gegaan. We gingen snel uit de base en naar de gegeven coördinaten. Op aankomst zagen we een Raidable base waar al veel was gevochten. De beste loot was er al duidelijk uit, maar wij gingen voor de rest. Overgelaten setjes, tools en misschien nog wat orcs. Maar wat een Raidable faction vooral aantrekt, zijn de fights. En zeker als het de faction is van onze geliefde Anna's place. Pak ze, pak ze, pak ze! Oh my god, de, de damage. Pak wie Vader ja, is ja. hij is er. Die is beneden. <laughs> ik uh, voel hem vrij kaal, Fabius. Pak, Anas, pak, Anas, pak Anas. alles, pak ja, alles, pak alles. Niet anders. alles. ik wordt een een van de nul. Annas zit ik vol, Annas zit vol, mijn keert, jongen. Oh, oh shit, nee. er zitten gaten hier, kijk uit. Ja, daar ben ik dus ook zo bang voor dat ik een van die gaten tief. Hey, bouw hem in, bouw hem in. Ik stijge hier ook, boys. F fight is zijn team, ik denk, tyf hard. Ja, ik heb ook FPS drops op deze server. Oh, waarom gaan jullie 3 v 1 als er mensen gekilled worden? What the fuck, gast? Ga is gewoon 2v1, meer niet ga niet? 15 We hebben ze hier, we hebben ze hier. Ze glas, ze breken glas. Guido is naar beneden gemined. Oh, nice, lekker Brons. Ja, dat is een naked. Het je uit, lekker. Ah ja, hij is er weer. Yes, Vergeet zeker geen like achter te laten. Daar support je me enorm meer. Je me echt... Enorm veel motivatie, en ik hoop ook dat je ja, geniet van deze video. Eerst looten, Ik heb Anas, doen. ik heb Anas gekild. Eerst looten, Fading Memories is oh. ook dood. Fading Memories, lekker man. Ik is gewoon even kills killskijnen op die game. Oh allemaal pots, allemaal oh pots. We hebben nog vier, dus. Oh my god, is dit een grap. Oh my god, al die pots. Oh yo, yo. Er zijn die al die pots. Hij is dood, Hij is dood, hij is social dood. En gelijk weer opblokken, gelijk die, die gaten weer opblokken. Ja. Als Er de zitten mensen intact, er zitten mensen op het dak. Ja, dat is ja, voor, ja, ja, Hier achter zit iemand. E hier achter. Ja, we, we hebben één e naar beneden. We hebben één naar beneden. Even toegeslagen. Dan naar beneden. afstreep. Kadem. Heb je hem, André? Oh mijn god! Oh my. Kijk hoeveel mensen dat daar zitten beneden. Ja, ik zeg dat het oh is. Oh my doen. god, boys, niet naar beneden gaan. Oh, hey, iedereen dan. moet hier blijven, gast. ik boven in deze kist. Is er iemand in midden in de beest? Letterlijk. Wat? Oh mijn god! Ah, wat de <laughs> <laughs> Wat een legende! <laughs> Oh. Er stond iemand achter je, samen wel. Dus pak hem mee. En dan is je hem dood. Hij heeft iets, hou je bek. Oh, er is nog iemand, er is nog iemand hier. Twee. Ik een ik oh. oh, kut, dat is <laughs> echt gegaan. Wat oh, zijn er fucking veel. Er komt erachter, pak hem erachter. Pak hem erachter. Pas op, André. Hij ah. uh, <laughs> <Backham>. uh, <albo> hey, is oh, dood. Hij is echt dood. Hij is dood. Ja, ik, ga dit, ik ga dit gewoon oplokken naar nou, mensen die zo weer. Oh my god, ik keer. Ik even home even snel, ik ga even snel Nee, dit is gewoon angst. Oh boys, twee mensen, twee mensen. Even home is angst. Ja, daarom. Nice, hebben. Enemy is dood. Ik heb zil, ik heb zil Kijk daarom uitkijken voor die gaten. Ik heb Oh, ik heb een denk ik. Kom hier naar beneden, kom naar beneden nu. Dit is echt precies dezelfde reden die ik dan heb. Er ligt hier gewoon een stuff van ja pak het op, ga zelf en pak het op. Ik, gast, ik zit heel mijn inzicht voor je. Ja, het is al weg, doe je. Een meer games, gaps. Bloedje, heb je hem? Ja, ik heb hem. Ja, ik heb uh, Oh, hier is iemand inderdaad. Ja, uh, oh, in oh, ja. hij zit op, nou, hij zit Nou, no no no no ik heb no al het water hij beneden opgelopen. Hij zit dood, hij gaat dood, hij gaat dood. ze hebben hij is dood. Kom, hem, kill hem, kill hem. Hij zit nu in de base, hij zit in de base. Hier zit bijna geen gaten meer. Hij moet verder. Hij is nog op cooldown, hij is nog op cooldown. Hij is dood. Nee, ze hebben hier een elevator die die, uh, up. Die, uh, nou, ze een ele nou, het hey, probeer up. die elevator up als de hele tijd komen. Probeer... Nou het RG boven. Wacht, dit. idiot, dan moet je... Dan moet je gewoon opblokken, dat is alleen kunnen uitdraaien. Er is iemand weer om op het dak. Moet ja. Op ja. Ja. Hij is af, Geert. Hij, hij uh, klits. Ja, hij is af. Hij is dood, execute, execute. Uh, was hij dood. Is dood. Oh, nice! Hij is execute, hij is dood. What the fuck? Is alles wel weg? Ja, de meeste is wel weg. Je hebt wel gewoon goede misschien als je die wil. Uh, ja, pots ja, meenemen ik heb bro. In, in, meegenomen. Ik neem die pots mee, ik heb heel veel pot Hier ligt nog... Oké, okay, dat is een nep hier, hier ligt nog pots. Ik heb bro. er weer een ja. ja, Ik zit vol nu. nou die jongens, ze de tijd. Die, die mensen van beneden de de de hebben de ook wel de jackpot, jackpot hoor. Ik kijk ze heel veel. Ah, uh, Bronx heeft... Ik denk hem uit, laat hem niet naar beneden gaan. Ik hem gewoon uit... Ja, dat is wel Bronx heeft zo'n tijdschap hij ip Ze zijn aan het pre -parlier. ik ben gewoon uit, zijn het uit, jullie die guy, ik. heb. het op, blok het op, blok het op, blok het op. Ja, is dat. het ja, dat... ja, dat... ja, dat... ja, dat... ja. We hebben nog maar drie minuten. Ja, ik ga, ik ga zelfs aan. als je even en ik ga, ik, ik, uh, ik bank. shit, en ik kom terug. Dus drie minuten voor wat? Dan, uh, dan gaan ze weer niet chillen. Dus we moeten uh. zorgen dat sowieso alle kisten en zo kapot zijn. Ja, maar ik kan, er zijn zoveel gaten. Hier. Gaan we kisten breken? Ja, sowieso naar achteraf. Maar Kunnen ze dat wel? Want ik heb nu niks. Wat die beneden gewoon mensen uitgegeven? Ja, hier, boven, boven, boven. Twee guys, uh. twee guys. Oh, ja, zo, ik je moet dit hakken. Ja. Waar? Oh, hier Waar? Oh, ze hebben hier een up zijn gemaakt ja, oh, Maar ja, vaker. wij Ik heb hem, ik heb zijn loot, ik heb zijn loot Ah fucking f**king no veel gaps Holy oh, shit Nee, alles is gewoon Die gast had echt meer dan de op zich uh, uh, Ik heb er 17 nou. heb je er misschien een paar voor ons? Ja, ja, ik... ik heb er ook straks ja, nodig ja. maar. maar waarom maken je mensen hier fucking de zo dom Diep. Hij is geprobeerd, hij is geprobeerd Vol die Rita, vol die vo vo Rita. Vo vo vo vo hij is een retard. Hoi, oh, doe even die kijkje. Ja, lekker broers, lekker broers. Oké, okay, je heb zelf de gevallen. Ga gewoon vol ga gewoon full, ga gewoon full oh, nee. Ah. Ik ben, uh, ja, de retard. Ja, hij heeft Na de grootste fights zat er nog maar één ding op. En dat was om die hele base te slopen. Alle kisten, alles wat er nog in zat. Alle troep, alles moest nog kapot. En dat ging ik doen omdat wij die gasten aan het feiten waren. Bij onze buren. Nee, gewoon. Broms heeft die veel hulp nodig. Wij worden door die retarders zo gefeit. 13, 18. Mm. Maar mijn helmet is fucking 30 duur en niemand helpt. Wat is die ben... Jansen gast? Die gaat hier de hele tijd omhoog. Die ben je hele beest aan het slopen. Pakken aan. Net wanneer je denkt dat alles goed gaat. We hebben heel veel spullen geloot bij de raid. We hebben veel kills gepakt. Weinig deaths vergeleken met alle kills. En het gaat gewoon allemaal goed. We zijn allemaal terug een stukje rijker geworden. Gebeurt er dit? Wel. Oh. SHOOT, jongen! Waar zijn Trusting someone is the ultimate vulnerability. Some see it as an empowering moment to connect with another person. Others see it as an exploitable chink in your armor. SHOOT! Ja, dat zijn... Oh my god, we zijn er SHOOT! is bleef vloed hier, valt gewoon dood.